Dank u wel. Ik heropen de vergadering van de parlementaire ICT-onderzoekscommissie. Mede namens mijn collega Bruinslot, Fokke van Menen en Udevel, Ulenbelt, heet ik u van harte welkom, mevrouw Wildvank. U heeft jaren en jaren in de ICT-wereld gewerkt. Wij ja. zijn op zoek naar de vraag hoe ICT-projecten bij de overheid beter kunnen. Nou, daar moeten we ook voor terugkijken. Um, we zijn een beetje op zoek naar een gemeenschappelijke noemer, maar steeds dezelfde kenmerken die we tegenkomen in, in projecten. En we gaan proberen om aanbevelingen te formuleren voor de Tweede Kamer om te voorkomen dat het fout gaat met die projecten of dat ze veel duurder worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Fijn dat u hier bent. Het helpt ons enorm als u openhartig bent. En ook tegen u zeg ik: ik hoop dat we dat zonder Engels jargon en ICT-jargon kunnen doen. Ik ga het proberen. Um, u heeft dus jaren en jaren in die wereld gewerkt, waaronder uh, uh, een, wat is het, 15 jaar of zoiets, bij, uh, bij een van de grote uh, uh, aanbieders in Nederland, leveranciers in Nederland, Capgemini. 24. Ja. Um, 24 jaar. Um, u stond met een teampje... Maar dan praten we over de prehistorie, geloof ik. Hè? Ben ik zo aan de wieg van de betaalautomaat. Ja, Vertel eens. Oh. ja. ja in 1984, 1985 uh, hoorde ik bij het team wat uh, destijds de betaalautomaat in Nederland heeft geïntroduceerd. Ja, ja dat is uh, echt uh, hard werken met, uh, in zo'n uh, innovatieproject van uh, de overheid. Wat destijds door Nelly Kroes nog uh, geopend werd, in uh, 4 november 1985 was de eerste betaalautomaat. En dat was toen om te voorkomen dat er zo eh, grote overvallen op de, op de benzinepompen werden gepleegd. En dat vinden we nu eigenlijk allemaal weer heel gewoon, maar op vrijdagmiddag was het altijd raken toen. Ja. Dus dat is een bal. Ja. Um, wij hebben eerder contact met u gehad en toen was u zo aardig om een notitietje voor ons te schrijven. Dat was op 6 december 2013. En we komen straks over allerlei dingen meer inhoudelijk te spreken hoor. Uh, maar daar pik ik toch even één ding uit. Ik citeer. De ICT-kennis van degene die de openbare aanbestedingen deden, vond ik bedroevend laag. Er werden dingen gevraagd die niet konden, maar als je als inschrijver nee antwoordt, doe je niet meer mee. Dat is nogal een uh, pittig quoteje. Ja. Leg het eens toe. Ja, dat was toen zo. Ik, ik heb inmiddels, als ik het uh, vanochtend heb meegemaakt, is, schijnt het allemaal een stukken verbeterd te zijn. Maar... In die tijd uh, werden er toch regelmatig uh, dingen gevraagd die uh, te nieuw waren, waardoor bij wijze van spreken een jaar later producten al uit de handel waren of uh, dingen werden gevraagd die eigenlijk niet konden. En dan zit je dus, uh, ja dat, dat, is, dat is jammer, dan weet je dan van tevoren al dat zo'n project uh, het of niet gaat redden of dat jij het niet gaat redden als aanbieder. Mag ik u vragen om iets harder te praten? Ja of? dat mag. En Met of iets bij dingen, ja mag allebei <laughs> um, met mijn nu was u uh, directeur public zoals het heet bij ik heb geen manier Vice doet, president ja ja wat, wat doet wat doet zo iemand zo iemand uh, is verantwoordelijk voor een uh, unit die uh, software maakt en die uh, en wat ik daar deed was uh, contracten van een aantal grote projecten managen dus met de klanten in stuurgroepen de voortgang uh, bewaken Kunt u een paar van die projecten noemen of doet u dat liever niet? Um, wat ons betreft doet u dat liever wel namelijk. Ja, ja. Nou, dat waren er een, uh, Dat was UWV Polis, dat was uh, INR, uh, dat heet Identificatie en Registratie van Runderen. En uh, REIS heette dat, dat was het rechtsinformatiesysteem voor de Raad van de Rechtspraak. Nee, ja, en, en wat deed u dan in die functie zoal? Bij die projecten? Het uh, bewaken van de voortgang uh, van je project. Het bekijken of de um, activiteiten die door de klant moeten worden gedaan of die uh, ook op tijd plaatsvinden. Want een project moet ingebed worden in een organisatie. En als dat niet gebeurt, dan kan het project ook niet uh, overgenomen worden door de organisatie. Dus je moet tij tijdig allerlei zaken oppakken. Uh, en dat bewaak je tijdens zo'n uh, verhaal, maar ook je eigen werk. Uh, van, ben je zelf op tijd klaar? En zo niet, wat betekent dat voor de organisatie en wat moet je dan doen? Nou, daar gaan we wat meer de diepte over in. De collega Bruinslot en Van Menen hebben het voortouw, maar de rest van de commissie zit niet te suffen. Okay. En kan af en toe ook uh, okay. even wat aanvullende vragen stellen. Opereren als een team. Dan beginnen we beginnen bij mevrouw Slot. Dank u, voorzitter. Mevrouw Wildvank, u gaf zo net al mooi aan dat u in 1984 bezig was met de invoering van de pinautomaten. Dus u kan eigenlijk op 30 jaar ervaring in de ICT uh, nu uh, teruggrijpen. Uh, en mijn vraag aan u is ook in de vele projecten waar u aan heeft meegewerkt. Uh, welke problemen bij de ICT-projecten bij de overheid kwam u tegen waar u aan meegewerkt heeft? Um, het uh, niet goed uh, definiëren van je doel. Dus uh, het doel wel, wel uh, kennen, maar eigenlijk niet goed definiëren, dus niet goed uh, het ontbreken van een architectuur en dan bedoel ik niet van hoe een huis eruit ziet, maar meer de ruimtelijke ordening van je kunt ergens een uh, huis neerzetten, maar je hebt ook een riool nodig en elektriciteit uh, en zo, dus het inpassen van wat je maakt in het, uh, in het geheel. Um, en uh, een enorm optimisme dat uh, bepaalde dingen heel erg makkelijk zijn, dus dat het allemaal wel op tijd afkomt. Dus ook deadlines stellen die niet realistisch zijn. Als het gaat om die drie factoren die u nu noemt, dus het, uh, een, een architectuur ontbleekt, uh, de, de doelstellingen zijn niet duidelijk, er is optimisme. Is dit specifiek voor de projecten waar u aan heeft meegewerkt of zegt u van nee, eigenlijk in algemene zin uh, zijn dat uh, gewoon oorzaken voor problemen bij ICT-projecten? Um, in algemene zin, uh, ja, ik denk, ik denk dat dat algemene uh, problemen zijn. Maar zoals ik ook de vorige keer zei, ik heb ook voor industrie gewerkt en daar zag je dat minder. Dus daar zag je gewoon ja. mensen toch zorgvuldiger, uh, of zorgvuldig is niet het goede woord, maar minder optimistisch, omdat, ja, omdat het heel veel geld kost, uh, preciezer uh, sturen op dat geld. Ja. Dus inderdaad, van, u, u zegt daarbij eigenlijk, er is een verschil tussen de manier waarop zaken fout gaan bij de overheid... En hoe dat gaat bij de industrie. Um, en uh, zegt u feitelijk dat, in, dat optimisme eigenlijk bij de industrie eerder wordt afgestraft dan bij de overheid? En kunt u daar een voorbeeld van geven? Um, nou, optimisme. Men heeft een hele duidelijke business case voor ogen in, binnen de industrie van waarom ze iets willen en wat ze willen bereiken uh, in hun bedrijfsvoering. En bij de overheid is het natuurlijk niet altijd omdat de bedrijfsvoering uh, verbeterd moet worden. Het kan ook zijn dat er een wet verandert, dat dat op een bepaalde tijd moet. Um, en daarmee uh, is de sturing anders. Dus het is ook niet hetzelfde. Want om nou uh, overheid en bedrijfsleven identiek uh, te hebben, dat is volgens mij niet terecht. Uh, als een uh, wet uh, echt, echt wijzigen moet, ja, dan moet dat op bij wijze van 1 juli moet die, uh, ingaan. En dat vergt een andere manier van werken dan een business case waarvan je zegt van dit is het me waard. Dus dat, dat, is, een, um, dat is wel een groot verschil met, um, met uh, ondernemingen. Dus het verschil zit in het feit dat bij een onderneming ligt er van tevoren vaak een vastomlijnde business case vast. Ja. En de externe factoren bij de overheid worden bepaald doordat de politiek of de minister eisen heeft om bijvoorbeeld voor een 1 januari van een bepaald jaar een project af te hebben. Bijvoorbeeld. Zie ik dat goed? Ja. Dus Kun je een alle voorbeeld geven zo... uit, uit uw eigen praktijk? Um, nou, heel lang geleden de AOW bijvoorbeeld. Van waar dan uh, de wijziging is van dat de AOW wordt herzien. En dat uh, tussentijds bijvoorbeeld de ANW werd ingevoerd. Nou, dat verandert zo'n project enorm. En dat is al een hele tijd geleden, 92, 94. Maar daar, dat geeft goed aan dat je, dat je tijdens zo'n verhaal opeens een grote wijziging hebt. die uh, je hele plan aan het veranderen is, en dat heb je bij een bedrijf nauwelijks, want je weet waarom je dat doet. Dan komt er niet opeens een externe factor tussendoor om, uh, om je project te wijzigen. U had het ook zo net uh, over sturing van een project, um, wat bedoelt u daar precies mee, als u het heeft over sturing van het project, gaat dat dan om de verhouding tussen de overheid en de opdrachtgever, uh, dat die anders is dan bij uh, de industrie? Nee, de, de verhouding tussen opdrachtgever en uh, opdrachtnemer is niet anders. Ik bedoel, je wordt geacht een uh, activiteit te verrichten tegen een bepaald bedrag. Um, wat wel anders is, is de impact die het heeft. Want in een bedrijf, in een industrieel bedrijf bijvoorbeeld, uh, heeft het alleen maar betrekking op dat bedrijf. Terwijl bij een project wat van een grote overheidsorganisatie is, er ook vaak heel veel betrokkenen omheen zijn dan wel een hele keten... ...die in dat ene project betrokken is, uh, die vaak uh, in, zeg maar in, de, in de projectvoering in het begin niet altijd wordt onderkend. Dat alleen maar naar dat ene project wordt gekeken en niet naar de keten die daarin in zijn geheel bij betrokken is. En dat maakt dat er dus uh, minder goed zicht is op wat er gebouwd moet worden. Wat is naar uw mening de belangrijkste oorzaak van het mislukken van ICT-projecten uh, de, van de overheid? Het uh, heel veel uh, zaken naar binnen halen in een project wat ook moet... maar die je veel beter, van tevoren veel beter over kunt nadenken. Het, het, uh, wat mij uh, heel vaak is opgevallen is dat als je achteraf kijkt... denk je van ja, nou is het simpel, nou weten we de specificaties. Hè? Want het is vaak uh, zoeken ook uh, in, in sommige projecten. Maar wat je, wat je merkt is dat de, um, er zoveel dingen bij komen... Uh, die de sturing dan uh, moeilijker maken. En wij komen dan denk ik bijvoorbeeld aan inderdaad uh, gegevensuitwisseling met een ander bedrijf. Of, en daar moet, moet ook wat gebeuren. En da, dat zat dan oorspronkelijk niet in de plannen. He, dus de, het, als je daar van tevoren beter over zou nadenken, dus echt tijd zou nemen om een ontwerp te maken, een uh, plan te maken en niet alleen een plan maar een architectuur te maken, dan zou je dat eerder onderkennen en niet zoveel nutteloos, ja nutteloos, maar heel veel her herwerken. Als ik bedenk bij sommige projecten hoe vaak we dingen hebben overgedaan, is gewoon, ja, wordt, wordt niemand blij van. Nee, de, dus heel vaak dingen zijn zaken overgedaan omdat men van tevoren niet goed over heeft nagedacht. Um, als ik, u heeft aan de pinnenautomaat met de pinpassen uh, meegewerkt dan en uh, daar aan de, ja, eigenlijk aan het begin gestaan. En als u bijvoorbeeld dat principe vergelijkt met uh, wat we ook hebben onderzocht over chipkaart. Uh, nou, over de pinautomaat is tien jaar nagedacht voordat überhaupt werd geprogrammeerd. En, en hoe, hoe is dat bij de overchipkaart gegaan? Weet ik niet. Dat weet ik nou, niet. geen tien jaar hoor. Nee, dat weet ik echt niet. Nee, maar in de zin, is, is, is dat u ook in uw verhaal aangeeft, is dat er vaak ook gekeken wordt naar het, ja, dat men niet onvoldoende inzicht heeft in de eenvoud van de programmatuur en iets heel ingewikkelds ja. opbouwt. Ja, ik, denk, ik denk dat het goed zou zijn als mensen inderdaad proberen om een simpel ontwerp te maken. Want als het niet simpel is, dan is het eigenlijk ook niet goed. Je moet het kunnen snappen en kunnen uitleggen aan je moeder, zeg maar. En als je dat niet kan, dan klopt het niet. We hebben hier Tante Annie al langs gehad. Tante Annie, oké. Okay. hondenhokken ja. die gebouwd ja. moesten ja. worden. Maar dat, ja. dat is nieuw, maar je moet het kunnen uitleggen, ja. je moet het simpel houden, hoe dan ook. Ja, als het niet simpel is, is het eigenlijk niet goed. Dat, dat klinkt uh, raar, maar je moet, het moet helder zijn wat je bouwt. Het moeten heldere verbanden zijn heldere overgangen. Ja. Hoe komt het dat de overheid het niet helder krijgt van wat er gebouwd moet worden? Ligt dat omdat men de kennis niet heeft? Ligt dat aan problemen met het aanbestedingstraject? Welke achterliggende oorzaak zit daarachter? Ja, als ik dat wist. Een <laughs> um, paar mogelijke oorzaken uh, is dat inderdaad uh, zeg maar het denken vooraf er niet is dat er denk ik soms toch ook te snel politiek gescoord moet worden... van dat er iets af moet zijn en dat je iets moet kunnen laten zien. Terwijl dat niet dienstig is voor, voor de manier waarop je je ontwerp zou moeten maken... en, uh, en inderdaad dan twee jaar niks laat zien. Dus dat, dat is niet helemaal wat, wat sommige mensen dan willen. Uh, dat is één. Het andere is denk ik uh, uh, dat er toch ook wat, zoals ik al zei... ...weinig kennis is van het totaal aan ICT, want wat me een beetje opvalt is dat ICT altijd wordt gezien als één, als één ding, maar het is net zo ingewikkeld als medicijnen. Er zitten zoveel vakken in en er zijn zoveel mensen, verschillende type mensen nodig om een project te laten slagen. En dat wordt wel vaak wat eendimensionaal bekeken, van als ik nou maar die software heb, dan ben ik klaar, dan heb ik mijn huis daar staan ja, en dan mist dus al het, alle andere onderdelen. Ik wil graag ook even met u naar die fase van die aanbestedingen. U zegt eigenlijk al van ja, je moet eerst goed nadenken over wat je ja, wil. Dat, ja, dat vertaalt zich ongetwijfeld ook in de kwaliteit van de aanbesteding. Uh, hoe kijkt u in zijn algemeenheid aan tegen de manier waarop aanbestedingen, en dan met name vanuit de overheid, plaatsvinden? Ik heb er nu niet meer zoveel ervaring mee, maar wat ik destijds zag, was dat het uh, heel erg gedetailleerd was, veel op het hoe en weinig op wat men wilde bereiken. En ik heb destijds toen een aantal projecten overgenomen die niet zo goed gingen en dan uh, kijk je en dan kijk je vooral weer terug naar van wat was nou het doel, wat, wat, wat was het doel van wat wil ze maken en welke, uh, ja, welke humbug moet er af om, om het weer uh, op de rit te krijgen. En dat in, de, in, zeg maar, in een paar jaar tijd lukt het blijkbaar een heleboel mensen om er heel veel aan toe te voegen. En... Ik heb destijds van mijn voorganger Chris, Chris Hoef geleerd van een project wordt veel groter omdat een heleboel mensen ook allemaal eigen dingen eraan hangen die ze ook wilden. Dus heel langzaam kom je dan in een soort moeras terecht waar je, ja, wat um, niet dienstig is voor het oorspronkelijke doel. Dus dan is het de zaak om ja, helder te analyseren en te kijken van waar gaat het om. En is het zo dat, een dat het feit dat dat gebeurt zijn oorsprong kan hebben in de aanbesteding of in de onderhandeling? Ja, omdat, omdat de aanbesteding vind ik dus vaak te indimensionaal is. Dus alleen maar dat ene aspect belicht en dan vergeet dat er bij wijze van spreken ook nog productie moet worden gedraaid of ook nog uh, uh, zaken moeten worden ingericht om mensen op te leiden of uh, inderdaad die aanliggende uh, partijen die gebruik gaan maken van dat, van dat systeem uh, erbij te betrekken. Dat staat vaak niet in de aanbesteding. En heeft, kent u ook voorbeelden van projecten, misschien van u zelf of van anderen, waarin al in de aanbestedingsfase eigenlijk duidelijk werd dat er problemen zouden zijn? Of dat, dat ze gewoon optraden? Nee, want de projecten die ik heb gemanaged heb ik zelf niet bij de aanbesteding gezeten. Dus dat, dat, uh, dat is echt gesplitst. En... De aanbestedingen waarvan ik uh, dacht dat ze zo moeten zijn, die hebben we verloren. Hè? Omdat de klant dan zei van nou dat uh, zo willen wij het niet. Ja, dus. ja. ja. Dus, u, nou, dat is toch heel boeiend. Hè? U, kunt u daar iets dieper op ingaan van wat er dan gebeurde tussen u en die klant? Er gebeurt niks, want in een aanbesteding praat je niet met elkaar. Dat vind ik zelf... Uh, ja. Dat hoort zo, maar dat is ook heel lastig om echt te snappen wat die ander bedoelt. Dat, dus dat moet eigenlijk in, de, in de, pre, de fase vooraf, maar op het moment dat er dan een verhaal is gemaakt wat, waar je niks, nou ja, waar, waar, je, waar je lacunes in ziet, kun je daar niet meer over praten. Dan moet je daar wat mee. Of niks. Dus dan, ja. dan moet je hem afwijzen. Komt het dan wel eens voor dat u bij elkaar heeft gezeten en gewoon gedacht heeft, wat willen ze eigenlijk? Ja, dat kwam wel eens voor. Ja. En was dan soms de conclusie van, nou ja, dan zullen ze maar alles geven? wat we denken dat ze willen of we kennen u inmiddels ook als een kritisch iemand dat komt later in het gesprek nog wel verder naar voren. Als we niet weten wat ze willen, dan geven we ze gewoon alles wat we kunnen. Nee, nee. nee. nee. Maar gebeurt dat wel? Zijn er, ik, kent ik, u die praktijkvoorbeelden? wel? Ja, ik, ik werk zo niet, dus dat, <laughs> ik ben er niet bij duidelijk. betrokken geweest. Maar nee. weet u dat er? Nee, ik dat denk dat het eigenlijk voorkomt? niet. Ik denk, ik denk dat mensen naar eerder geweten de vragen proberen te beantwoorden en uh, op het moment dat je die vragen zo goed probeert te beantwoorden, dat, uh, dat je echt denkt dat dat het is. Maar zoals het nou eenmaal gaat in communicatie, dan zijn altijd meerdere mogelijkheden van wat iemand bedoeld heeft. Even voor goed begrip, want ik kijk ook alle mensen mee die niet al die aanbestedingsprocessen en formulieren van buiten hebben geleerd. Uh, het is dus verboden om in een aanbestedingsproces, hè, waarin je dus gaat bieden van wij kunnen dit en dat, ja. beste overheid... Jullie hebben in een heel dik document gevraagd aan ons, kun je aan die en die en die criteria voldoen. Aan die en die specificaties kun je dat en dat en dat uh, hondenhok met uh, dat en dat soort ja. hout voor ons bouwen. En als er dan een verkeerd soort hout staat opgegeven, naar nou, uw idee, of de verkeerde lijm, weet ik veel. Dan kunt u, mag u, volgens die regels niet bellen met die opdrachtgever en nee, zeggen, mag... jongens, kunnen we eens even overleggen, want we, nee, zijn, mag... we zouden mag, uh... eruit komen, maar dat mag niet, hè? Nou, nee, je mag één keer een vragenronde doen, dus je mag uh, vragen stellen en dat is, uh, ja, dat, dat mag en dan moet je... En dan kijken hey. alle concurrenten ook mee, want ja. die krijgen diezelfde ja. vragen te zien. Ja, en dezelfde antwoorden, ja. Hoe kijkt u in dit verband aan tegen de concurrentiegerichte dialoog, want dat heeft wel... Dat ja, soort dat voor, aspecten in uh, zich, ja, en dan ga je ja. toch wel van tevoren ja. meer het gesprek aan. Dan ga je van tevoren het gesprek aan. Dat is op zichzelf prettiger, dat je van tevoren in elk geval kunt praten. Maar er speelt natuurlijk een beetje hetzelfde, dat je met je, met je concurrenten aan tafel zit. En dat gebeurt in de industrie natuurlijk ook niet vaak. Nou, maar waar leidt dat toe dan? <laughs> het, het leidt denk ik uh, tot betere vragen vooraf, want je hebt in ieder geval elkaar uh, gesproken. Maar het leidt ook tot bepaalde vragen niet stellen. Een beetje mail in de mond, omdat de concurrent... Ja, omdat om, ook... je zit met z'n allen aan tafel, dus je moet enerzijds dingen te weten komen en anderzijds moet je uh, proberen natuurlijk wel die opdracht te winnen. Zo zit het ook. Maar vindt u het een goede vorm? Of, uh, Ik vind het een betere in... vorm dan uh, vraag en antwoord via een mail en uh, dat is het dan. Ja. ja, aanzienlijk beter. Wat wellicht ook nog een rol speelt is dat er te veel uh, gestuurd wordt op uh, prijs en tijd. En er is ook een methode, best value proc procurement heet die. Ja. Uh, ga je dus echt voor de waarde, voor de prestatie uh, die dat... Er zijn mensen die denken dat dat een oplossing biedt voor problemen in die aanbestedingsfase. Hoe kijkt u daarnaar? Daar kan ik heel weinig over zeggen, omdat ik daar niet meer bij betrokken ben. Maar uh, waarde is altijd uh, handiger om naar te kijken. Maar tegelijkertijd denk ik van... Uh, als je, dat, um, als je alleen maar op prijs en tijd kijkt, dan uh, heb je twee dingen in je project zo ongelooflijk vastgezet. En op waarde um, kun je ook heel lang weer discussiëren of die waarde wel of niet gehaald wordt. Dus ik weet niet of het op ten duur uh, ook iedereen tevreden over is. Ja. Okay. U, u zei ook net al bij de opsomming van problemen dat ook het kennisniveau bij de overheid uh, een rol speelt. Ja. Uh, kunt u daar eens wat dieper op ingaan? Hoe kijkt u naar die kennis? Wat voor kennis zou er eigenlijk moeten zijn in uw ogen? Ik denk dat er zeker mensen moeten zijn die kennis hebben van voortrechten, Dus van requirements, architectuur. Er worden wel pogingen voor gedaan, echt goede pogingen. Er zijn allerlei websites met uh, ...overzichten van dat je eerst moet beginnen met enterprise architectuur en al dat soort zaken. Maar men houdt zich er niet aan. Moet je dat aan. even uitleggen? Enterprise architectuur. Ja, om een overzicht te maken van wat je als bedrijf in huis hebt. Dus zeg maar je ruimtelijke ordening van je, van je software. En als je dat helemaal in kaart hebt gebracht... ...dan kan je zeggen, dan ga ik daar dat bouwen en daar ga ik dat doen en dat moet eerst. En dat, um, daar zijn allemaal richtlijnen voor, maar je ziet in praktijk dat mensen zich daar weinig aan houden. En dat is... Uh, en wellicht ook omdat dan weer men dat zelf niet kan. Dus wat je in praktijk dan veel ziet is dat um, ook weer andere externen die voortrajecten doen. En dan moeten mensen dus met toch uh, kennis van, ja, uh, sommige, ik zou mensen onrecht doen om te zeggen van dat er helemaal geen kennis van zaak is. Maar je moet gaan kiezen van wat waar is en wat niet waar is. Dus je ziet vaak dan die trajecten door twee, drie verschillende partijen gebeuren die elkaar tegenspreken... Um, en dan denk je, ja, dan wordt het moeilijk als je dat moet beoordelen van wat je dan, uh, waarop, op grond waarvan je dan kiest. Een kleine complicatie in dat verhaal is, als je het voortraject hebt gedaan, mag je niet aanbieden in het natraject. Dus het is ook, uh, waar wil je je werk doen? Wil je dat doen aan de voortrajectkant? Als je dat goed doet, dan is dat natraject uh, over het algemeen heel goedkoop. <laughs> als, je het, uh, als je daar niet zoveel tijd voor krijgt, dan heb je daarna ook een, uh, een project. dus Het is een beetje ingewikkeld van waar je zelf ook voor kiest in welk, in welk aspect je uh, in dat traject wilt meedoen. Want het is altijd bijna een externe partij die dat doet. En dat zou ik nooit doen als ik overheid was, ik zou het zelf doen. Maar goed. In fase, bedoelt u? Ja, ik denk dat het goed zou zijn als de beginfase, de opstartfase door de overheid echt zelf wordt gedaan. En wel met externe krachten, maar toch echt met aansturing, met kennis van zaken van de overheid zelf. Ja. Is, is het feit dat dat beeld onvoldoende helder is uh, aan het begin, die architectuur zoals u dat noemt, is dat misschien ook de reden dat projecten zo groot blijven en dat het zo lastig is misschien om ze in kleinere ja, dat denk ik delen, ja. hè, wat hier uh, gedurende deze dag al meerdere keren ja. als oorzaak ook van... Ja, van als, van je, van als je echt uh, Dan blijft weet... de omvang heel groot. Ja. Als het gaat om die uh, architectuur, er werken inmiddels ook architecten bij ministeries. Ja. U heeft zelf ook een tijdje bij uh, OV92 uh, gewerkt. Bent u bij dat ICT-werk dat u daar deed, ook de architect bijvoorbeeld, bij ja. de, van het ministerie tegengekomen? Nee. nee. Niet? Nee. En daar heb ik uitdrukkelijk naar gevraagd, ja. Ja, ja ook omdat, omdat uh, het, ook daar natuurlijk uh, in, in het OV uh, situaties denkbaar zijn van dat je bezig bent met standaarden te definiëren waar, je, waar het zinnig kan zijn om dat goed te doen, zodat er innovatie uh, hoog is binnen het OV, ja. Maar ik begrijp dat, dat, dat u wel uitdrukkelijk heeft gevraagd of hij betrokken zou willen worden. Begreep ik dat net wat u zei? Nee, ik, ik heb uh, aan de, de mensen die betrokken zijn bij het betrekken van die standaards gevraagd waar die meneer was. maar niet, niet Die gezien. was er dus niet. Nee, niet gezien. Nee. Ja, u heeft du heel duidelijk aangegeven dat op het gebied van die architectuur, uh, dat die beginfase, die kennis goed aanwezig moet zijn. Zijn er nog meer aspecten waarvan u zegt, nou ja, dat is in ieder geval toch cruciale kennis die de overheid... Uh, Binnen moet hebben. Nou, het sturen van projecten uiteraard. Maar zelf denk ik altijd van het sturen van projecten wordt een stukken makkelijker als je weet wat je, wat je aan het maken bent. Um, maar ook uh, goede financiële sturing op projecten. Dus goed te bekijken van hoe, uh, hoeveel geld er nu eigenlijk al uh, uh, uitgegeven is en waar dat precies aan uitgegeven is. Want dat is vaak vaag in projecten van waar dan dat geld gebleven is. U had het zo net ook over, het is inderdaad vaag waar het geld is gebleven, u had het zo net ook over dat de overheid de neiging heeft om heel veel externe in te huren. Ja. Um, wat vindt u van de inzet van externe door de overheid bij grote projecten, dus nog eigenlijk naast de opdrachtgever en vaak ook nog naast uh, de opdrachtnemer? Ja, daar, was ik, uh, daar ben ik wisselend enthousiast over in praktijk. <laughs> dus in mijn... In mijn uh... In mijn tijd dat ik uh, die projecten voerde. Het is, enerzijds is het goed als mensen meekijken. Maar als het, is om, uh, als het alleen maar gaat leiden tot een andere visie. die daarna weer door de opdrachtgever moet worden uh, beoordeeld. van wie van de twee heeft nou gelijk. dan schiet je er ja, Naar mijn idee schiet je er dan niet veel mee op. Dus een goed opdrachtgever en opdrachtnemerschap. Uh, houdt ook in dat je als volwassen mensen met elkaar omgaat. en niet er iemand bij hebt die de hele tijd loopt te klikken, bij wijze van spreken. Hè. Dus het is een. Um, dat wil niet zeggen dat je niet zo nu en dan de thermometer in het project moet stoppen. Want dat vind ik zelfs belangrijk, dat je zo nu en dan audit laat doen op het project. En dat heb ik ook altijd toegejuicht, van dat er gewoon een officiële externe audit op de projecten komt die je doet. Maar dat is iets anders dan de hele tijd mensen eromheen die meningen verkondigen waar, um, ja, waar, je, waar je niet altijd plezier van hebt. Ja. Voor Niemand? mijn goed begrip... U heeft het dan iedere keer over weer andere externe, ja, kleine andere bedrijfjes partijen. die worden ingehuurd om nog eens even goed ja. te kijken, ja. doen ze dat al goed daar uh, ja. vanuit Capgemini, tegen een echte audit, zoals dat dan heet, het ja. doorlichten, ja, daar heb ik helemaal nou. geen bezwaar nee, tegen, al die andere rakkers die er met hun eigen factuurtjes doorheen fietsen, dat hoeft van mij niet. Nou, het is niet altijd dienstig, sommige mensen, ja ik bedoel ik kan ook niet zeggen dat iedereen uh, er een potje van maakt, dat is ook niet waar, maar het is wel zo dat dat... Uh, uh, zoveel meningen ook niet helpen om de opdrachtgever een goed beeld te krijgen over wat er aan de hand is. Dus dan denk van als je een opdrachtgeverschap hebt en een opdrachtnemer, van hou het helder en uh, praat met die opdrachtnemer in plaats van een ander iets te laten zeggen. En als je kritiek hebt op wat de opdrachtnemer doet, uh, bespreek dat dan gewoon. Want dat valt over het algemeen best mee. Maar is dat ook, ik ga nog even terug naar wat u eerder zei, is dat ook de reden dat u zei, je moet het simpel houden, je, je, mijn moeder moet het kunnen begrijpen? Want... Dan heb je namelijk vanuit die overheid ook niet die andere expertise van weer andere bureautjes nodig om te beoordelen of die grote leverancier het wel goed doet. Ik denk dat dat helpt, ja. Als je, het heel, als je zorgt dat, uh, dat de afbakening heel helder is, dat je precies weet welke brokken je gaat maken, dat het helpt om, uh, om, om daar zelf ook zicht over te houden en ook... ...die brokken zo te bouwen dat, uh, dat je er niet te lang mee bezig bent. En dan ook kunnen mensen die zelf in dienst zijn bij die ministeries... ...zelf ook kijken, uh, uh, gaat dit wel goed wat onze leverancier aan het leveren is? Dat hoop ik wel, ja. <laughs> ja. In dat systeem van simpelheid ja, ja. heb je dus die andere ja, derde niet nodig. Het maakt niet zoveel uit wat je... Op een bepaalde manier, ICT is ook wel soms... Enerzijds is het een ingewikkeld vak, er zitten natuurlijk heel veel aspecten aan. Maar anderzijds lijkt het ook wel als het over ICT gaat dat je opeens helemaal niks meer mag vragen. Ik noem vaak het voorbeeld van een sokkenfabriek. Uh, een sokkenfabriek, het zijn gewoon sokken die je aan het bouwen bent, hè, het maken bent. En op zichzelf is het ook niet zo dat je dan opeens geen eisen meer mag stellen aan die sokken. En dat het heeft een hoog uh, witte jassengehalte soms. Dan opeens is het van, uh, ja maar dat werkt heel anders. Dan denk ik, ja. We zijn gewoon een product aan het maken en dan kan je eisen aanstellen. En het wordt te, geheim, ja, ik vind het te geheimzinnig gemaakt, waardoor het opeens allemaal uh, iets lijkt wat je niet zou kunnen besturen. Natuurlijk kun je besturen. Is dat, is dat feitelijk dat een soort ICT-beroepsgeheimer dan is? Als nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. nee, maar u heeft het over witte jassen, waarbij inderdaad van zeggen is dat een soort zwem ja, omheen hangt. Nou, jullie zeiden net van gebruik geen Engelse woorden en ja. zo. Dat hangt daar wel een beetje mee samen, van uh, bepaalde terminologie. Toen ik denk van ja, je moet gewoon een, een product leveren op een methode die het meest dienstig is in die situatie. En dat is de ene keer zus en de andere keer zo. Maar dat is nou net je vak. En hoe ver hangt dus die inzet van externe ook juist ook samen met het feit dat er gebrek aan kennis bij de overheid is van ICT? Is dat één op één aan elkaar te verbinden? Dat weet ik niet. Ik denk wel dat er als er geen ICT is, en ik heb ooit bij een organisatie geleverd waar geen ICT-afdeling mocht zijn, ja, dan, en die is er gelukkig nu wel, dan is, het, uh, dan is het ook noodzaak om externe aan te nemen. Maar dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Uh, welke organisatie was dat toen? Dat tijd? was de Stijls-UBV. Die mocht toen van de minister geen ICT-afdeling hebben. Terwijl hun core business, uh, echt de productie, is ICT. Ik bedoel, men maakt uitkeringen met ICT. Dus dat is raar dat je... Nou, gelukkig is dat veranderd. Dus dat is, uh, en u geeft aan dat het de minister was die eigenlijk bepaalde dat het UWV geen ICT-afdeling ja. mocht hebben. Ja. Weet u de achtergrond daarvan? Waarom de minister dat niet wilde? Uh, de, vo, ik heb een boekje gelezen over de totstandkoming van het UWV. Daar heb ik die kennis uit. En dat was gewoon omdat uh, men dacht dat de core business van het UWV uitkeringen was en niet ICT. En dat is natuurlijk een misvatting dat je het productieapparaat niet uh, in, in het bedrijf zet. Maar dat. Ja, ik denk niet dat er een andere reden was dan dat. Men noemde dat geen core business, terwijl het in feite wel de core business was. Ja. Wanneer speelde dit? Kunt u daar iets preciezer in zijn? Wanneer was nou die minister die zei dat dat zo stroom... Volgens mij was dat in... Uh, het was Melkert. In het boekje was het Melkert. Ja. Ja. U had, uh, we hadden het zo net al over de inzet van externen. En u zei zo mooi dat, dat, dat de externe dan uh, om de opdrachtnemer uh, heen... Uh, ...af en toe ook aan het klikken waren en dat dat niet de juiste manier was om ervoor te voor zorgen dat een, uh, uh, het, uh, het, ja, eigenlijk het project beter verloopt. En als we kijken dan ook naar die inzet van externen, wordt dat dus ook soms wel gezien als een vorm van gebrek aan vertrouwen uh, van de overheid in de opdrachtnemer, uh, uh, de grote leverancier die ze hebben aangenomen. Uh, wat vindt u ervan als ik, als ik die opmerking maak? Wat vindt u van een dergelijke uitspraak? Ik weet niet of je altijd het gebrek van vertrouwen kunt noemen. Maar ik denk, uh, doordat er een kennisverschil uh, is, um, ja, die kennis wil hebben aangevuld door anderen. En of je dat gebrek aan vertrouwen moet, maar ook, ook gebrek aan zelfvertrouwen, denk ik. Zelfvertrouwen dat, is ja. zeker een mooi woord. Maar hoe, hoe beïnvloedt dit gebrek aan zelfvertrouwen dan het verloop van het uh, project? Het betekent dat... Uh, zeg maar gedurende het project een aantal uh, besluiten uh, uitblijven um, en men ook bang wordt om een project te implementeren. En dat hangt niet alleen samen met uh, de opdrachtnemer, maar ook met dat er misschien hele andere doelstellingen die de opdrachtnemer bij aanvang van het project niet kende, waren om een bepaald project te starten. Bijvoorbeeld een reorganisatie. Bijvoorbeeld uh, meer controle van, uh, van een partij boven, over, de, over de ander. En als die doelstellingen dan uh, uh, niet gehaald worden, dan, dan slaat dat terug op het project. Dus dat er vaak nog, nog e eigenlijk extra doelstellingen waren, zoals reorganisatie, zoals uh, het verwerven van bepaalde positie bijvoorbeeld bij andere overheidsorganisaties. En die ja. maakten dan weer het verloop van het project moeizamer. Ja. En. Hoe ging dat dan in de praktijk? Was dat dan zo als, als u bijvoorbeeld vanuit Capgemini bezig was met zo'n project? Sprak u dan niet met de opdrachtgever, maar bijvoorbeeld met die externe aan tafel? Hoe ja, moet de ik me dat zien? De opdrachtgever in sommige gevallen zijn externe. Dus dat, is, dat uh, was soms, vond ik erg ingewikkeld. Want dan uh, denk je van ja. Je werkt voor de opdrachtgever, maar dat is een externe. En hoe kom je dan in contact met de echte opdrachtgever? En dat is, uh, daar ging dan die externe over. Dus dat is een uh, hele ingewikkelde situatie. En de, en de echte opdrachtgever, dus de, de echte opdrachtgever... was bijvoorbeeld het ministerie of uh, het ja. zelfstandig bestuursorgan, ja. zoals het UWV. Ja. En die had weer iemand ingehuurd. Ja. Die en, opdrachtgever uh, was, ja. Die dan eigenlijk de, de onderopdrachtgever was. Ja. En die had u dan weer ingehuurd. Om, om het uit te voeren en daaromheen zaten dan nog externe en die dan bezig waren om, ja, wat deden die dan eigenlijk? Nou, al, die, al die, zeg maar, al die rioleringen aanleggen en, de, en alle dingen die niet in dat bestek hadden gestaan. Ja. Nou u had het net over, kijk even of de heer Ulebelt, die zag ik al een beetje op het puntje van zijn stoel zitten. Nou ja, omdat ik me kan voorstellen dat een opdrachtgever die de kennis niet heeft, die kennis van buiten haalt. Maar heeft u het ook wel eens waargenomen dat er zoveel externe binnen worden gehaald, zodat als het misgaat, de schuld nooit bij de opdrachtgever komt te liggen, maar dat daar altijd andere partijen ook in betrokken zullen zijn, zodat de opdrachtgever zich kan verontschuldigen. Ja, maar ik heb van alles binnengehaald me van alle kanten laten adviseren, maar ja, dit is het resultaat. Nee, want het project, Jammer. Ik heb alle projecten opgeleverd. <laughs> nee, maar, nee, u, maar u loopt langer in die wereld rond, u weet het ook hoe het bij concurrenten gaat. Uh... Ja, het zal wel eens gebeuren, maar ik heb het niet gehoord. Van Meena. Van nou. Ja, u zei net al uh, bij gebrek aan kennis, zelfvertrouwen, uh, kan er soms een angst zijn om aan een project te beginnen, maar er is misschien soms ook wel een angst om, aan, om een project te beëindigen. Klopt, ja. Uh, Vindt u in dat verband dat een leverancier een zorgplicht heeft om uh, de opdrachtgever te waarschuwen als er dingen niet goed gaan in een project en waarbij... Een... Ja. ja. En heeft ja. u ook uh, wel eens een project willen stopzetten? Nee, ik heb wel een project, uh, die zorgplicht of adviesplicht noemen we, noemen we dat dan, uh, zo serieus genomen dat we die adviesplicht hebben teruggetrokken en het project hebben afgemaakt. Ja, nu heeft ja. u het over, de situatie. Uh, destijds bij UWV. Ja, ja. Maar ze ook even in mijn leden. woorden gezegd. Uh, u was toen werkzaam bij Capgemini ja. en het ging om de polisadministratie en toen is er vanuit Capgemini, vanuit u zal ik maar even zeggen, toch een brief naar uh, uh, de opdrachtgever gegaan. Onder andere vanuit de kunt u ja. nog eens zeggen wat in die brief stond? Ongeveer, ik, ongeveer was uh, dat wij herhaaldelijk hadden aangeraden om een aantal activiteiten anders te doen. Onder andere de ketentest uh, uit te voeren. En dat gebeurde naar ons idee niet goed. En dat zou het project ernstig schaden, vonden wij. En toen hebben wij aangegeven dat, omdat er steeds niet uh, geluisterd werd, dat. Uh, wij een project zouden afmaken, maar niet meer uh, van dit soort adviezen zouden verstrekken, want dat het dan hun eigen verantwoordelijkheid was. Kunt u daar iets meer in de details geven? Wat gebeurde daar eigenlijk? Want u, dat, dat lijkt me nogal wat als je dat uh, aan, de kant, aan uw kant van Capgemini ja. gaat besluiten, ja. maar wat gebeurde er aan de andere kant? Daar ben ik dat, ook benieuwd naar. Dat weet ik niet helemaal. Ik weet niet wat er aan de andere kant gebeurde. Ik weet wel dat wij daar heel uitgebreid over hebben ...overlegd met elkaar, omdat dat best wel een uh, mededeling is die je dan doet... ...en uh, nou, die, die je ook goed overweegt van wat zijn daar de gevolgen van. Uh, we hebben daar, daarna met de klant uh, uitgebreid over gesproken... ...van wat de, uh, wat de reden daarvoor was en die is ook begrepen. En we hebben het project afgemaakt. En daarna is er ook een, een werkgroep gekomen om die ketentest uh, te starten. Maar extern. Het project is afgemaakt, ja. um, maar als u de adviesplicht heeft opgeschort, betekent dat feitelijk dat dat u volgens mij tegen tegen UWV heeft gezegd. Wij doen nu wat u zegt, maar wij zeggen niet meer of u het goede doet. Ja, dat is wat je dan doet. Ja. En, en wat voor financiële gevolgen heeft dat gehad? Um, we hebben het project afgemaakt. En dat is gewoon keurig betaald, de werkzaamheden die dat gedaan zijn. Dus het heeft geen directe financiële gevolgen gehad. Of bij wijze van spreken daarna het gevolg heeft gehad in andere aanbestedingen, dat weet ik niet. Heeft u het project in zich heel afgemaakt? Of? Ja, het is afgerond. Ja. Ja. Oké, okay, maar eigenlijk tegen uw zin in? Uh, nee, want we hebben, kijk, op een bepaald moment ben je een, een relatie aangegaan om iets af te maken voor een klant. En daar werk je keihard voor. Als ik uh, bedenk hoeveel mensen met kerst doorwerkten om, om dingen af te krijgen, dat hebben mensen dan ook geen idee van. Hè? Dan denken ze van, uh. dus daar werd echt heel hard gewerkt om dat allemaal op tijd af te krijgen. Alleen niet op de manier zoals wij dachten dat het goed was. En kostte ook zo ongelooflijk veel inspanningen en daardoor veel geld. Dat wij onszelf uh, eigenlijk niet meer recht in de ogen konden krijgen van hoe dat daar ging, hoe, wat voor een effect dat had. En dan vind ik dat je hoort te zeggen, want, uh, met alle ethiek die je zelf ook hebt als opdrachtnemer, van, van dat is niet goed zo, dat, gaan we, dat willen we zo niet. Maar zegt u nu dat u direct toen het advies gegeven hebt van we gaan toch gewoon door, maar we adviseren u niet meer? Nee, u... nee, nee, nee, zo vriendelijk. Daar zo... ging nog wel iets aan vooraf, denk ik. Ja, en kunt u nee. daar iets uh, preciezer over horen? Um... Ja, de, de wijze van. van ja, het, is, het is wel heel lang geleden hoor. Ik ben even goed Maar het had te maken met de wijze van opleveren en, en, het, en het ketentesten. Dus de, uh, met name de relatie ja, met. Het maakt ons de... dus niet zo heel veel uitwaard mee te maken. Had. Nee, nee, het gaat nee, echt nee. om dat proces. Ja, het proces. Hè? Wat was nu uw, u, uw initiële boodschap? U zei, het het initiële boodschap was van: uh, jullie moeten echt wat veranderen, want dit gaat niet goed. En dat heeft, en dat heeft wel zijn oorsprong, in de, denk ik ook in de aanbesteding. Van je ziet dan op een bepaald moment, van, dit is eigenlijk de bedoeling, dit is de essentie van het project. En het doet niet meer, uh, zoals we nu bezig zijn, doet het niet wat, uh, wat oorspronkelijk bedoeld is. en is veel, veel te ingewikkeld aan het worden, veel te uitgebreid, veel te groot. Um, dit, uh, en dan, ja. Hoe lang liep, het liep dat project toen al? Uh, het project is volgens mij gestart in 2005. 2004, 2004. Ik heb het overgenomen in 2005, ja. En wanneer schreef u die brief? Hm? En wanneer schreef u toen die brief? Uh, 2008, volgens mij. Oké, okay, dus toen we waren we al een heel op streek. Ja. Ja. Ja. Ja. Weet u nog vanuit welk niveau u te horen kreeg, uh, u kunt ons waarschuwen, wij hebben naar u geluisterd, maar wij willen toch dat u doorgaat? Ik weet niet of dat precies het gesprek is geweest. Ik wil toch dat het u doorgaat. Maar, um... Dat is de samenvatting die ja, ik geef tot, van wat ja. u net zegt. Dus of um... u moet daar meer details over geven. Ja, maar, maar dat is wat u zei. U zei, wij hebben, laat ik dat even, even terughalen. U zei: wij hebben als leverancier gezegd. Dit gaat niet goed zo. Ja. Dat moet anders. Ik begreep van u dat daar niet naar geluisterd is. Dat was daarvoor. Het heeft niet tot andere beslissingen geleid. Die gesprekken waren daarvoor inderdaad, die gesprekken waren in de stuurgroepen van dit gaat niet goed en toen daar herhaaldelijk niet naar geluisterd is, hebben wij dat dus op papier gezet. Omdat aan wie? Aan de directie van de uitvoerende dienst. Oké. Okay. Ja. En op dat niveau is ook teruggecommuniceerd? Ja. Uh, uh, uiteraard op een veel vriendelijker manier dan ik het nu zeg, maar je kan de boom in. Nee, niet op die manier inderdaad. Hoe dan? Uh, gewoon een gesprek van wat is er precies aan de hand en uh, wij willen dat jullie uh, uh, inderdaad uh, het afmaken. Ja. En toen zijn de eventuele financiële consequenties ook geschetst van de zijde van de, van de leverancier. Wat die betekenden om door te gaan? Ja, het betekende in, in praktijk dat de software gewoon werd afgerond en dat alle... ...omliggende aspecten die wij normaal noemden en waar we ook uh, adviezen voor gaven, dat we dat niet deden. Dus dat betekende in feite minder omzet voor ons. Ja. Minder omzet voor u, ja. maar uh, er werd doorgegaan op een weg die u niet verstandig vond. Um, nee, het doorgegaan op een weg die niet verstandig... Uh, op, het project heeft uiteindelijk uh, gedaan wat het moest doen. Daar kun je heel veel verschillende meningen over hebben, maar het, het deed het. Alleen het had... Heel anders gekund en daar zijn toen ook een aantal adviezen voor gegeven hoe het anders had gekund en hoe het beter had gekund. En daar, um, ja, dat, dan komt ook een beetje van beroepstrots van het bedrijf, zeg maar, van, van dit uh, zou anders hebben gekund en het kan ook anders. Want hoe ga je dat nu doen? Okay. Nou, dat werd niet gedaan. Die adviezen zijn niet opgevolgd nee. En nu mijn laatste vraag op dat punt. Op welk niveau kwam dat besluit af? Directie uitvoerende dienst. Dus niet de hoofddirectie. Voor zou dat, um, het terugkijken is misschien altijd ingewikkeld, maar zou dat, het had ook anders gekund, um, wellicht ook um, minder geld gekost hebben? Of um, heeft u daar geen zicht op? Want als het ik anders wel... had gekund, dan, dan is het het altijd... had, het had, um, dat... Het is bij alle projecten bijna zo dat het anders had gekund als je klaar bent. Maar ik weet dat, uh, bij, uh, dat we hier heel uitdrukkelijk hebben gekeken van, als we nu de specificaties kennen, wat echt de bedoeling is... Als, als ik het even heel concreet maak, wat de bedoeling was, in de aanbesteding was dat alle maand uh, loonbelasting loon, uh, werden opgeslagen per maand. Dus ook als er geen wijziging was, alles werd opgeslagen. Nou, dat, dat kost A, een, een vermogen aan opslagcapaciteit, maar het is ook niet zinvol zolang er niks wijzigt om uh, iets neer te zetten, om, om alles maar op te slaan. Dus dat kon op een heel andere manier. Dat is later ook op die andere manier gedaan, maar dan denk ik van ja... Um, dat... Maar dan is er eerst wel iets afgeleverd op deze ja. manier ja. en vervolgens is het aangepast. Ja. En um, dan zou ik zeggen met de kennis die ik over ICT heb, en ik ben jurist dus ik heb niet zoveel kennis van ICT, dat moet dan toch wel meer hebben gekost. Want dat lijkt me vrij logisch, want je maakt eerst iets af en vervolgens blijkt dat je toch iets anders moet hebben. Dus dan, dat moet wel duurder zijn geweest. Ja, klopt. En dat heeft dus te maken met specificaties die vooraf uh, uh, anders zijn dan aan het eind blijkt. Dus dat bedoel ik ook met van eerst na, als je eerst goed zou nadenken, dan zou je een heleboel geld kunnen besparen. Maar er was goed nagedacht, want u gaf eigenlijk een signaal, doe dit nou niet, maar de trein denderde en toen die eenmaal denderde bleef die denderen. Nou, toen was er ook al veel geld uitgegeven hoor. Dus het is niet zo dat uh, toen geen geld zou zijn uitgegeven. Dus het is ook zo van dat je dan, op, uh, dat je dan ziet van hey, dit is echt de bedoeling en dan... Uh, door het bos van de specificaties heen. Ja. En ik snap ook dat er veel geld is uitgegeven, maar de logische conclusie is wel: je gaat eerst voor pad X en uiteindelijk geef je toch een signaal. Pad X is het niet helemaal, misschien moet het ei worden. En uiteindelijk wordt het ook ei. U heeft daarvoor gewaarschuwd. Dan moet het wel meer hebben gekost dan eerst was voorzien. Ja, dat klopt. is toch een logische conclusie? Ja. Antwoord was ja hoor. Ja. Ja, van Meijer. Ja. Ik moet het me maar niet kwalijk nemen, maar wij, u, we hebben eerder een gesprek gehad. U heeft ons ook toestemming gegeven om daar nu op terug te komen. En toen hebt u letterlijk gezegd, naar aanleiding van die brief, men wil niet weten dat het fout gaat. En nu wekt u toch bij mij, maar misschien luister ik niet goed, de indruk dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. Er is toch eigenlijk heel begripvol op de nee, nee, brief nee, maar, gereageerd. Uh, in, ik kan in, die twee nog even niet helemaal met elkaar in verbrand brengen. Oké. Okay. In, in uh, projecten wil men nooit weten dat er iets fout gaat. Dus dat was voor nou, Maar het keer... ging wel over deze brief. Uh, over deze brief, maar in alle projecten wil uh, kritiek van opdrachtnemers op opdrachtgevers is nou niet bepaald een uh, prettige activiteit om uit te voeren. Kan ik u uh, uit ervaring vertellen? Ja, maar ja, dat en welke ervaring is dat dan? Is dat deze ervaring? Nee, er zijn meer ervaringen. Dus gewoon het vertellen dat, iets, uh, dat het anders moet, dat de klant niet klaar is met bepaalde dingen, dat uh, een bepaalde werkwijze niet, uh, niet dienstig is voor, voor de klant, um, ja, dat, is, uh, dat, dat is niet altijd uh, fijn om te horen. Kritiek. Er, is, er is vanuit uh, het UWV toen ervoor gekozen om uh, op dezelfde manier door te gaan, ondanks dat u in ieder geval had aangegeven proberen een andere weg in te slaan. Uh, u gaf ook aan dat het veel extra geld heeft uh, gekost. Is er een verschil in de wijze waarop de UWV op deze uh, zaak gereageerd heeft... en hoe het bedrijfsleven hierop reageert? En op wijk, welke wijze is er, zou er dergelijk verschil zijn? Het ja, bedrijfsleven zou... Denk, um, ik ken één voorbeeld uh, van een groot bedrijf... Um, maar die stoppen dan op een bepaald moment, maar dan is er ook heel veel geld uh, uitgegeven hoor. Maar die stoppen radicaler en dat kan bij bepaalde, uh, zeg maar in dit geval was dat niet mogelijk omdat er één administratie moest zijn. Uh, maar dat is, is, daarin zegt u wel, want wat, wat u zegt is niet nieuw vandaag. We hebben eerder hier twee sprekers gezaag, ge, gehad die heel duidelijk zeiden, de industrie stopt eerder. Ja, klopt. En de overheid gaat langer door. Wat is uw ervaring waarom de overheid met ICT-projecten, die niet voorspoedig verlopen, toch langer dezelfde weg doorgaan? Ik denk dat het de optimisme wat ik in het begin zei, van te optimistisch dat het wel goed komt. En het doel voor ogen hebben van het einddoel wat uh, oorspronkelijk uh, uh, beloofd was. van nou, Als we nou een beetje uh, dit doen en een beetje dat doen, dan komt het wel goed. En dat je echt moet stoppen, maar dat is ook gezichtsverlies denk ik voor heel veel mensen. Maar je moet echt stoppen en opnieuw beginnen. En het vandaag, zeker, eerder genoemde argument hm? dat zo'n bedrijf gaat failliet en de ja. overheid niet. Nee. Deelt u dat? Dat dat uh, een van de oorzaken is? Dat er ergens altijd nog een grote zak met geld staat? Ja, ik denk dat dat wel een rol speelt dat het je eigen geld niet is. Ja. Dus dat het uh, echt mee, ja. dat is jammer. Ja. Maar de vragen van mevrouw Bruin slot gingen over de overheid en het bedrijfsleven. Beide in de rol van opdrachtgever. Hè, die dan al dan niet stoppen. Mm -hmm. In dit geval hebben we het over een situatie waarin de opdrachtnemer eigenlijk wil stoppen. Ja. En um, waarom gebeurt dat dan niet? Want u zegt nu ja, maar overigens, u bent het er dus mee eens dat u wilde stoppen? Um, nee, ik zeg ja, ja op, de, op de vraag, Ja, ik okay. begrijp. Goed, ja, oké, ja. goed. Um, het stoppen bij, uh, in, zeg maar, in het bedrijfsleven als opdrachtnemer doe je, ja, doe je ook, maar dat is ook niet altijd, uh, ja, weet ik niet, weet niet precies wat, verschil, wat voor verschil u bedoelt. Dat mag ik even helpen. Ja? Wij horen u zeggen, uh, natuurlijk kan het ook complexer zijn bij de overheid, dat begrijp ik allemaal wel, maar dat als u echt heel kritisch bent, als leverancier heeft er een voorbeeld van genoemd, dat er dan, hoe je het ook went of keert, niet geluisterd wordt. Mijn nou, nee, vraag is of dat in het bedrijfsleven in dezelfde mate gebeurt, of men daar, want u bent dus kritisch, nee. en is men, luistert men daar dan wel naar? In het bedrijfsleven zijn ze zelf natuurlijk ook gewend om dingen te maken. En dat klinkt een beetje, een beetje raar, maar op het moment dat je zelf machines moet maken om iets te bouwen, is het vertellen van je moet eerst een plan maken en je moet eerst een ontwerp hebben, want zelf maak je ook eerst die machines voordat je aan de gang gaat, is zo begrijpelijk dat je niet zomaar aan de gang gaat. En wat... Nu maak ik geen machines. Maar ik begrijp het wel wat u nu vertelt. Dus dat zou een doorsnee ambtenaar ook moeten kunnen begrijpen. Ja, maar als het dan ICT is, dan lijkt het opeens alsof je dat wel in één keer kunt uh, verzinnen. Dat verbaast mij, dat is namelijk niet zo. Ja. Is, is die relatie tussen overheid en uh, opdrachtnemer, leverancier, überhaupt uh, zodanig, uh, is het vertrouwen zodanig goed dat het mogelijk is om te stoppen? ...vanuit de rol van de leverancier? Het stoppen van de opdrachtnemer, dat ligt aan de opdrachtnemer. Maar de, uh, je hebt ook een band opgebouwd met die opdrachtgever... ...en je weet, moet ook weten van wat het voor hem betekent als je stopt. En dus dat, uh, als dat enorme effecten zou hebben, weet ik niet wat, wat je dan uh, zou kiezen. Begrijp ik maar, en we hebben net al geconstateerd, je moet eigenlijk veel eerder... Er moet vroeg duidelijk zijn of een project haalbaar is of niet. Ja. Dus als je dan na drie jaar constateert, dan is dat best ingrijpend. Dat het ja. eigenlijk niet kan of niet op gaat leveren wat de bedoeling was. Maar mijn vraag is vooral gericht op die relatie. Staat die relatie toe, om wat voor reden dan ook, wel of niet, dat een opdrachtnemer, een leverancier zegt, dit gaan we gewoon niet meer doen? Volgens mij gebeurt het wel. Kunt u daar ja. een voorbeeld van geven waar het wel gebeurd is? Uh, nee, niet uit mijn eigen. En waarom denkt u dan dat het gebeurt? Omdat ik toevallig een tijdje geleden ergens heb gelezen van dat het gebeurde, maar ik zit even na te denken, ik kan niet uit mijn hoofd. Uh... Maar dat zou het enige voorbeeld zijn in 30 jaar ervaring, dat u zegt van kijk, daar heeft nou een keer de leverancier gezegd van we stoppen ermee. Ja, ja. ja. Nee, dat gebeurt niet snel. Dat is niet snel, maar nee. is, terwijl er misschien wel reden voor zou zijn. Kent u ook, of kent u ook geen situaties waarin daar een reden voor zou zijn? Op dit moment niet, nee. nee. nee. nee en morgen wel? Of? Nee, nee, nee, maar nee. ik ben nu vijf jaar uit die uh, zaak. Dus het zou raar zijn als ik nu zou meningen zou hebben over projecten. En, uh, ik, daarin uh, is dat het, wel het natuurlijk wel dat, dat als het gaat om uh, opdrachtgeverschap in, bij de overheid en opdrachtnemerschap, uh, het is vaak natuurlijk ook een langdurige relatie. Ja. Het is niet één opdracht die gedaan wordt, maar vaak over jaren heen verschillende opdrachten. Klopt. In hoeverre is dat uh, die langdurige relatie die je, die je hebt met bepaalde overheidsondelen ook van invloed op de voortgang van een bepaald project dat niet zo soepel verloopt? Ja, ik weet niet of je daar zo'n simpel antwoord op kunt geven, want uh, een goede relatie is ook wel voorwaarde om projecten goed te laten lopen. Dus een, en het uh, bijzondere van de overheid is natuurlijk dat het maar een paar klanten zijn. Dus er zijn niet zoals bij het bedrijfsleven honderden klanten waar je zaken doet, maar er zijn maar een paar klanten. En er zijn ook maar een paar grote bedrijven die daar, die daar zaken doen. Dus... Uh, ja, het is belangrijk om zo'n relatie goed te houden. Maar goed is ook toch uh, ook uh, op tijd kritisch naar elkaar kunnen zijn. En, ja, ja u, u geeft aan, hè? het is belangrijk om de relatie goed te houden. Maar volgens mij ja, stipt u wel een belangrijk punt aan. Dat natuurlijk ook inderdaad de overheid, dat zijn niet zo heel veel partners. Is... En het aantal grote bedrijven zijn ook niet zo heel veel partners. Um, we hadden het eerder ook over de aanbesteding. Daar gaf u ook liet hij ook min of meer even doorschemeren, van ja, vaak moet je ook wel meedoen met zo'n aanbesteding, omdat het van belang is om in beeld te blijven. Ja. je dat heel kort samenvatten met dat het feit dat er een groot belang is om die relatie goed te houden, de Nederlandse belastingbetaler een paar, paar miljard euro per jaar kost? Dat verband lijkt me wat snel gelegd zo. Want het feit dat je de relatie goed houdt, ik wil nog niet zeggen dat je geen kritiek op elkaar uh, hebt of dat je geen uh, adviezen geeft. Normaal gesproken, die adviesplicht is nogal belangrijk. Op het moment dat je dus een advies uitbrengt, verwacht je dat die ander daar ook naar gaat handelen. En in als, het, als de relatie goed is, gebeurt dat ook. Ja, eerder heeft u uh, aan ons uh, gezegd dat dit betreffende project dat het ongeveer zo'n 400 miljoen heeft gekost. Dat er van 40 miljoen bij Capgemini terecht is gekomen ja. in zes jaar tijd. Ja. 100 miljoen bij IBM. Dat weet ik niet precies, maar het was een tweede centrum. Ja. Ja. En 260 miljoen, heeft u toen gezegd, kon u niet thuisbrengen? Weet ik niet waarvan mee. u vermoedde dat gaat naar adviseurs en ZZP'ers, waar u het eerder over had. Um, die cijfers, daar staat u nog steeds achter of heeft u daar nader naar gekeken? Uh, die cijfers zijn ongeveer correct, maar waar die, twee, waar die overige miljoenen heen zijn gegaan, dat is ja, enerzijds uh, ZZP'ers, anderzijds anderen, dat weet ik niet precies. Nu heeft u vaker projecten meegemaakt, dat zeg u ook zelf waarbij uh, de opdrachtgever zich door adviseurs bij liet staan. Een verhouding van 40 miljoen voor de uitvoerende ten opzichte van zoveel, voor anderen is dat Nou, ja, Wat ik zei net normaal? is, van het project wat je dan, uh, ik denk dat het project wat je doet... ...is zeg maar dat huis en daarna heb je nog al die andere dingen die ook hadden moeten gebeuren... ...die eigenlijk niet goed begroot zijn. Dus zeg maar de, de, de infrastructuur, de andere zaken. Dus daar komt een heleboel bij en dat... Uh, ik, ik weet niet waarom dat dan nooit in de aanbesteding heeft meegezeten. Want misschien had hij dan niet uitgebracht of was er een andere reden geweest of waren mensen geschrokken. Dus ik weet niet wat uh, de reden is dat het project op, die, op dat bedrag zit... En de, het totaal op, het, uh, op een veel hoger bedrag, zeg maar tien keer zo hoog. Nog, ja. Bij een normaal huis is de aansluiting op het riool, op het elektriciteit en het eventueel nog inbouwen van afzuiging, dat is altijd maar een fractie van. Nou, maar over... voor de gemeente niet. Dus op het moment dat je een wijk gaat ontwikkelen, dan zorg je dat het allemaal bij elkaar in één keer wordt gedaan. En het, en, dat was wat ik net bedoelde met uh, projecten van de overheid. Er wordt net gedaan dat maar één huis wordt ontwikkeld, maar het is vaak een hele wijk. En er wordt dus in feite die, uh, die samenhang van al die uh, aspecten wordt niet zo goed bekeken. En dat komt er dan uh, eigenlijk onverwacht bij. En dat kan niet. Ik had nog, uh, nog één puntje dat voor mij was blijven liggen... Maar... Misschien is het ook een soort fascinatie, omdat ik zelf uh, ondernemer ben geweest, met het aanbestedingstraject. Uh, uh, we hadden het erover in het begin van dit gesprek, dat op een gegeven moment dan, dan heeft zo'n overheid een groot project aan te besteden. En gaat dus naar de markt en zegt, schrijf maar in, kom maar op met je verhaal, hmm. dit is wat we willen. En hoe gaat dat dan aan die kant van die leveranciers? En er zijn natuurlijk al vier, vijf, zes grote, grote leveranciers, die, die, die, die concurreren Net... iedere keer met elkaar. Ik denk dat ik best wel geloven dat, dat, dat de regeltjes zo streng zijn dat u niet stiekem in de kroeg gaat zitten en zeggen van joh, als jij nou dat doet doe ik dat en zo werkt het vast niet. Zullen wel heel goed gerespecteerd worden die, die, die Chinese muren tussen die bedrijven. Maar hoe gaat zo'n intern proces? Hoe werkt dat dan? Want u heeft in het voorgesprek gezegd dat we hebben gevoerd. Ja, we hebben natuurlijk overal ja opgezegd, ook al waren het de raarste vragen. Die, die dingen hebben wij natuurlijk allemaal vrolijk ingevuld, want als je dat niet doet, dan doe je niet meer mee. Hoe werkt dat? Je, gaat, uh, je werkt je een ongeluk, kan ik je vertellen, want het is ontzettend veel leeswerk. Het zijn vaak uh, 100, uh, 100, 150 bladzijden. Je, uh, je gaat dat lezen en je gaat uh, proberen te begrijpen wat die klant zegt en je gaat vragen opstellen. Nou, dat duurt... Dat soort werkzaamheden, ik denk dat, we dan, dat je dan zes weken met elkaar uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat uh, bezig bent. En dat is allemaal geld, waar zo'n leverancier op dat moment niks voor krijgt. Alleen, uh, dat, dat, wordt, dat wordt niet betaald toch? Nee, dat wordt niet betaald. Nee. Nee. Dus dat moet zich ooit ook weer een keer terugverdienen. Ja. En de ene keer verdient de ene terug ja. op dat project omdat hij het gekregen heeft en de andere keer de ander dus het is geld dat ergens ooit ook door de belastingbetaler wordt betaald zou we dat nou niet aanmerkelijk eenvoudiger kunnen maken en zo ja hoe dan nou wat ik al zei ik zou veel meer tijd stoppen in het voortraject en uh, daar uh, goed uh, een plan maken in plaats van allerlei dingen op papier zetten uh, hoe, hoe het eruit moet zien maar echt gewoon met met de klant samen ontwikkelen wat hij nodig heeft En dat uh, doe je juist wel uh, met bedrijven die niet aanbesteden. Dan ga je samen met hen uh, echt ontwikkelen van wat is nou precies je doel, uh, wat is precies je business case, hoe, uh, hoe ga je die business case vormgeven, wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. En op het moment dat je dat met de klant uh, ontwikkelt, dan is de kans dat je daarna het project, uh, de projecten meestal uitvoert en dat het goed gaat veel en veel groter. En Dat is echt zonde als dat niet gebeurt. We gaan afronden, mevrouw Brust. Ja, U heeft inzicht gegeven in de problemen bij ICT-projecten, ook in een aantal oorzaken daarvan. Maar we moeten natuurlijk ook vooruitkijken, daarvoor zitten wij hier ook als commissie ICT. Wat ziet u zelf als het belangrijkste verbeterpunt bij het managen van ICT-projecten? Wat zouden wij als commissie moeten oppakken? Um, ik denk toch, het, wat ik al een paar keer benadrukt, het maken van die overall architectuur. Dus het zorgen dat dat geborgd is en dat ook uh, op die architectuur getoetst wordt, bijvoorbeeld door een rekenkamer of zo. Van of ook inderdaad uh, in die uh, brokken ontwikkeld wordt en binnen de tijden die afgesproken zijn. En daarbij bedoelt u dus een goede architectuur die van tevoren getoetst wordt, waar dus ook een, een, uh, een stevige business case onder ligt. Ja. Dank u. Daarmee zijn we gekomen aan het eind van dit gesprek. Ik dank u zeer namens de commissie. Ik sluit het gesprek. Ik schorst de vergadering. Wij gaan om vijf uur door met ons laatste en vijfde gesprek van vandaag. Ik schorst de